Alsof ik op een bootje aan het dobberen ben. Mijn armen lijken heel lang. Ja. You know the fucking Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Bastian. En welkom in ons drugslab. Ja, zoals iedere week proberen wij verschillende soorten druk om te kijken wat dit doet met ons lichaam. En ben je nu een bepaald soort druk? Laat het even weten in de comments, dat deden vele anderen ook, zoals um, Video Smoo en Sam Tex Cutie. Ja, en Plazibo Veentje en Tobias, want die waren heel erg benieuwd naar... Ketamine. Nou, dit is onze ketamine. Ik ga het doen. We hebben een mix van zowel S-ketamine als R-ketamine. Het is een dit kristalachtig poeder. Ja, en. Het ruikt misschien een beetje chemisch. Want om. nulwaarden zijn op het bord. Ik voel me goed. Ja, vind je het spannend? Nou, ik heb dit al een keer voor televisieprogramma's bij slikken gedaan. Ja. Maar het was een hele andere setting met hele andere mensen. Toen vond ik het heel spannend. Dus het was niet zo heel heftig. En ik denk, ik ben hier gewend. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik denk dat ik hier meer, weer iets anders ga voelen, dat zegt mijn gevoel. Ja. Je voelt je heel erg verdoofd. Je hebt eigenlijk het gevoel dat je lichaam je lichaam niet meer is. Het is een dissociatief middel. Ja. Dus vaak zeg maar, wordt dus eigenlijk je lichaam en je geest wordt van elkaar gescheiden. Net zoals bijvoorbeeld als Sophia Dividorum. Mm -hmm. En daar, dat vind ik ook wel... Een beetje eng of zo, dat ik daar dan niet meer bij kan. Ja, je hebt drie verschillende soorten ketamine: je hebt uh, R-ketamine, S-ketamine en ramische ketamine. Dat is een mix tussen R-ketamine en uh, S-ketamine. Dat hebben wij. R-ketamine is eigenlijk veel minder potent dan S-ketamine, dus veel minder sterk, uh, heeft meer een psychisch effect. Wat inderdaad verdooft een beetje dat dissociatieve. En die S-ketamine heeft ook een heel sterk lichamelijk effect. En dat gebruiken ze dus bijvoorbeeld in het ziekenhuis om mensen uh, te verdoven of uh, onder narcose te brengen. Ketamine wordt meestal gesnoven en de lichte dosering ligt tussen de 15 tot 30 milligram. Je kan ook meer nemen, alleen dan worden de effecten veel sterker. Neem je meer dan 100, dan kun je zelfs in een kegel terechtkomen. En Dat is eigenlijk dat je helemaal jezelf gekeerd bent en ja, dat je eigenlijk je lichaam niet meer kan bewegen. Die lichaam en die geest worden helemaal van elkaar gescheiden. En mensen zeggen dat ze dan over festivals, velden heen vliegen. En, maar er zijn ook mensen die ergens inderdaad voor vast in een hol zitten, eigenlijk vast in hun lichaam. En dat echt heel erg eng vinden. Ik zou het echt niet tof vinden. Nee, ik ook niet, maar ja... ja? We gaan er niet voor. <laughs> nee, wij gaan, wij gaan voor 30 milligram. Ja. Je kan ketamine stapelen, dat betekent dat je steeds een beetje meer neemt om meer effect te krijgen. Daar moet wel ongeveer een half uurtje tussen zitten. Als je nou zo rond de 50 milligram ketamine hebt gesnoven, ja, dan wordt wel aangeraden dat je even lekker gaat zitten of ergens gaat liggen. Omdat eigenlijk het grootste risico van ketamine is dat je jezelf verwondt, omdat je verdooft en omdat je niet meer zoveel controle over je lichaam hebt. En de maximale dosering is 100 milligram binnen een kort tijdsbestek. Nou, ik leg nu één lijn neer van 30 milligram. Maak nog twee lijnen van 30 milligram voor als je wilt gaan stapelen straks. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik ook. Okay. Nou, het ligt klaar. Uh, combineer nooit met drugs, medicijnen of alcohol, en zeker niet het laatste, want dat is een downer, dat is GHB. Kan je ademhaling stoppen of je kan bewusteloos raken? Ja, en niet met downers, maar eigenlijk ook niet met uppers, zoals amfetamine of cocaïne. Want dit kan heel erg gevaarlijk zijn voor mensen met hart- en vaatziektes. Maar gewoon niet combineren. Het is al Nou, al één lijn. Ja, nou <lacht> <lacht> <lacht> Brandt een beetje in mijn neus. Ja. Ja. ja. Oh, het brandt. Inwerktijd is tussen de vijf en vijftien minuten. Nou, wat er nu bij jou gebeurt, ga ik even uitleggen. Oké. Okay. Uh, ketamine bindt zich aan de nmda receptor in het brein. En eigenlijk worden dan de prikkels van het lichaam niet meer verwerkt door het brein. En hierdoor kan je dan ook weer dissociatieve trip-effecten ervaren. En dat is dan dat het lichaam en het geest van elkaar scheiden. Het is een beetje alsof ik op een bootje aan het dobberen ben. Alles gaat ook wat trager. Ik ben een beetje in mijn oriëntatie, kwijt. Nee, ja. ja. Nou, dat is een effect. Ja. Ik denk, oh, kan niet meer scherp zijn. Ik hou er niet van om de controle te verliezen. En ik merk dat je met dit spul mm -hmm. verlies je een beetje de controle. Zeker. Ik merk wel dat ik echt een klein beetje pijn in mijn knar heb. Ja, dat kan, want dat is namelijk een effect van ketamine, net zoals misselijkheid. Ik had heel veel artikelen gelezen over dat ketamine, dat ze onderzoek aan het doen zijn of het ook bij depressie gebruikt kan worden. Mm -hmm. Toen dacht ik, oh, het lijkt me wel lekker om even muziekje te luisteren en dan even te kijken hoe ik me voel. Dan gaan we of dat, dat zeg doen. maar een soort van rust geeft. Het beeld gaat draaien. Ja, blijf liggen. Ja. Ga ze liggen. Dat is heel raar. Maar doe eens en vertel eens wat je ziet. Wat gek dit? Ja. Het is een beetje alsof je zo met de muziek wordt meegezogen. Echt? Ja. Dat is wel fijn, toch? Hm. Ja, is lekker. Alsof ik zeg maar als een muzieknootje meeging. Ja. <laughs> Weet je, als je dronken bent en je ogen dicht doet, dat je dan je beeld maar zou... ja, zo... Ja. Oeh, ja, dat gebeurde. En toen dacht ik opeens dat ik omhoog ging of zo. Wauw. Ik voel me wel een beetje dom door de spul. Ja, maar dat, mag, dat maakt niet uit. Dat mag allemaal. Alsof mijn hersens gewoon niet meer zo goed kunnen doen wat ik zeg. Precies, drink verder nu. En je gaat wat bijnemen. Ja, ik heb wel trouwens het gevoel dat we al veel langer bezig zijn. Ja? ja. Nee, want ik heb nog geen dissociatie of zo. Het is echt gewoon een beetje. Mm -hmm. Oké. Okay. Ah. Geen lekker gevoel hoor. Dat moet je echt niet vaak doen. Ja, maar snuiven is sowieso echt heel kut. Ja. terug. No. Bij intensief gebruik bestaat er een kans op nier- en blaasproblemen. En dat uitzicht eigenlijk in buikpijn en dat noemen ze ook de k -kram. Dus als je dat hebt, moet je echt stoppen met gebruik van ketamine. En gewoon naar de dok toe gaan en zeggen dat je ketamine hebt gebruikt. Mijn armen lijken heel lang. Ja? ja? alsof ze echt als een soort ski piste naar Ik wilde echt dat ik zo'n dus kiesgans kies, zou kiesgans. Nou, maar dat is raar. Het is zeg maar... Ik weet dat het niet hoog is, maar het voelt heel hoog. Ik hou even het was gezien. Je kijkt echt heel waarschijnlijk over. Ja? Ja. <lacht> ik voel me een beetje zo. Is dat lekker? Ja, dat is echt lekker. Het voelt echt alsof ik een verdoofde kies ben. Wat? Een verdoofde kies? Dus ja. ja. Het voelt echt zeg maar als je naar de tandarts bent geweest. Als hij je verdoofd heeft. Het lijkt het net alsof het, zeg maar over mijn hele lichaam zo'n klein verdovend laagje is gegaan. Daarom denk ik dat ik een soort van kies ben. <lacht> <lacht> een soort kies. Is dat heel raar? <lacht> kies. Nou. Ik heb ook close-eyes visuals. Ja? Ik word namelijk nu een Boeddha. <lacht> Wauw. Ik heb hier drie verschillende handschoenen. Hand Met van die dubbeltjes erop. Van wol. En deze zijn van latex. Gaat ze aandoen en dan ga je lekker zo over je gezichtje voelen en dan kijken hoe dat voelt, ja? Ja. ja. Heel leuk. Eh, ah, dit voelt zo raar. Ja. <laughs> Wat is dit? Waarom voelt dit zo gek? Eh. Ik voel me zo raar, dat is zo raar. Het lijkt net of ik twee linkerhanden heb. Het lijkt net of mijn handen verkeerd omzitten. Hoezo? Zie hier zit toch je duim? Oh ja. Hier zit toch ook je duim? Hè? Ik heb eigenlijk voornamelijk gewoon zin om even zo stil te zitten. Dat mag. Alles gaat gewoon wat trager. Ik voel alles wat minder goed. Ik voel niks, het doet me allemaal niks. Nee, gewoon. Ik heb eigenlijk gewoon zin om zo te liggen. Ja, maar dat mag niet, want oh. we gaan een toren bouwen met deze vandaan. Oh, dat kan ik helemaal niet. Oh, mijn beeld. Weet je wat wel is? Ik kan niet meer denken zoals ik normaal gesproken denk. Kom niet binnen. Nou, ja, anders ofzo. Oh. Ja, dit wordt er mooi. Valt hij om? Nee, nog niet. Oh. Maar hij staat wel schuin. Oh, hij staat, hij schuim, staat heel schuin. <laughs> bij mij gaat nog. hij helemaal zo. Kan nog. Ah. Nou, oh, daar er zo duizelig van. Rustig, rustig. Je bent net zo bezig. Ja. Ah. Ah. Ah. Nou, hij was best hoog, toch? niet? Ben je tevreden? Je bent een beetje zenuwachtig van. Je bent een beetje zenuwachtig ja. vinden, ja. Hoe ik dat <laughs> Ja, Ik kan gewoon niet meer zo goed denken. Het is denk ik echt meer iets waar je bij moet liggen. Nou, misschien ook een beetje een soort van dansen. Zou nog een beetje kunnen? Bij veel gebruik van ketamine is er kans op geestelijke verslaving. En er kan tolerantie op trainen. Dat denk eigenlijk als je dan de volgende keer gaat gebruiken... ...dat je dan meer nodig hebt om weer hetzelfde effect te voelen. Ja, en mensen kunnen er verslaafd aan raken omdat ze dan dit een soort van een hele lekkere droomachtige roes vinden. Mm -hmm. En dat ze dan steeds weer dat willen. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe je vanavond sowieso, of je een hoofdpijn hebt... ...en hoe je je voelt. Ja, ik ook. Het was best wel snel uitgewerkt. Dat is heel fijn. Je weet gewoon waar je aan toe bent. Ik had wel echt pijn in mijn kop, joh. Dat was niet zo heel lekker. Maar dat is nu helemaal weg. Ik heb goed geslapen. Ik kon ook gewoon eten. Als recreatief middel, zeg maar met uitgaan denk ik dat het een beetje te heftig is, want je, ja, je verliest gewoon de controle. En dat kan je heel prettig vinden, maar ik hou ervan om de controle een beetje te houden. Ja, en ik ben echt heel erg wel benieuwd hoe dat zit met de onderzoeken naar ketamine als um, middel tegen depressie. Want dat dan zou echt wel fantastisch zijn. Ik heb verder nu ook geen lichamelijke klachten, geen kater... We hebben een uh, Drugsla vader Instagram account. Het zou heel leuk zijn als je die even volgt. Kan je ons een beetje zien wat we allemaal aan het doen zijn. Uh, en ook een persoonlijke Instagram account. Dan kunnen we gewoon een beetje chatten. En dan kunnen wij ook zien wie jullie zijn. Als je een leuke video vond. Uh, doe dan die duimpjes omhoog denk ik. En als je dan niet geabonneerd bent. Maar, ah, dan ben je gewoon een beetje Maar nou, Doe dat dan maar eventjes. Ja? <laughs> Oké. Okay. Uh, tot volgende week. Het is weekend. Geniet ervan. Maak er een feestje van en uh, doe voorzichtig.